Hi allemaal, bedankt weer voor het kijken. Vandaag ga ik mijn eerste challenge doen en dat met Robin. Jullie vroegen allemaal yeah. naar Robin om samen een challenge met haar te doen. Dus vandaag gaan we Chubby Bunny balance Chubby Bunny balance. Oké, nieuwe balance. Chubby Bunny. <laughs> Chubby Bunny. <laughs> Waarom moet het zo heten? Uh, Waarom heet het Chubby Bunny? Ik ben echt Chubby Bunny. Ja, dat zei jij. Dus cool. vandaag gaan we een challenge doen met. Hoeveel spekjes je in je mond kunt hebben, en dan moet zij een liedje zingen, of ik moet een liedje zingen met alle spekjes in de mond. En dan moet een van ons raden welk nummer het is. <laughs> heb ik het zo goed uitgelegd? Ja. ja? Wie gaat er beginnen? Jij. Ik ga beginnen? Ja. Oh, ik heb echt honger. Dat is een. Ja. Twee. We kan nu zonder een hoor. Jawel. <laughs> choke, bitch, choke. <laughs> Drie. Jawel. Je moet helemaal vol zijn. Je ah, wel nog één. Je nog, een. helemaal... Jawel, nog, een. Hier, nog eentje. Heb oh, oh, je nog één? Oké, je nog één. Oh, Weet je allemaal een liedje dan? Oh, ik heb er niets gezegd naar een liedje. Oh, ik praat gewoon tegen haar alsof ze haar praat. Oh, Wat? Mag ik ook Echt ja? serieus doen. Ja? Ik doe eentje nog in de mond en dan kan ik denk ik nog Ja, maar het telt niet, je moet nog eentje doen. Oké. Zo'n bang op de Je bent lekker. Zo'n bang bent lekker duimen. <tos> je moet ook fucking veel in doen. Oh, mee, ik zit er helemaal onder. Het is echt fucking ranzig. Ik zit het echt ranzigste ever. Ik moest ook fucking veel van jou. Je mag niet neuren, je moet zingen. Jij doet het echt goed, maar ik kan het echt niet. die stoeltjes van ons zijn echt heel erg, dat gaat echt storen. Zet stil! Ik heb het nog niet geraden. Moet ik het zeggen dan? Ja. Zeg maar waar wil jij heen? Bro. Er staat dus één van Robin, zij heeft het geraden, maar voor mij was ook wel heel makkelijk. Ja. Die verhaal was dan helemaal... Ja. Ik, ik heb gewoon iets, ik heb last van mijn keel nou. Round 2! Oké, okay, ja. okay, welk ditje heb ik nog meer? wat kan ik nog meer doen? Ik was zo binnen. <lacht> binnen. Ik was zo binnen! Ik zo Van de broederliefde. Van broederliefde, toch? Oh, oh jij kan niet praten. <lacht> Uit! Ja. ja, dat was echt een bevalling. We ben je net zo'n oude vrouw die thee gaat drinken. Jij bent echt een hele rare meid. Die vier, ik had ook net vier, dus vier. Eftig. Groot! De klep aan de liefde! Oh. Oké, okay, shit. dan moet ik weer een liedje uitzoeken. Oké, gaan we. de drie. Eén. Je had vier, volgens mij. Of vijf. Ja, nog eentje. Ja. O. Oké, nou moet ik weer. Ga naar m'n stoel! Ja, stoel. Oh, ja, van de weekend. Oh, zo Toch? Ja. wij zijn zo lelijk, stel hè. Kijk een keer deze, deze drapje. Deze drapje, oké. Drap hier, deze drapje. Okay. Uh. Drap hier. Deze, drapje. <lacht> deze drap hier, zei ik. Deze drapje. Zit stil. Mmm. Ik kan eigenlijk niet. <much> Ik <middels> weer oh, niet geraden. Je ja. raadt het gewoon Je bent het echt het... slecht. J maar ik kan gewoon echt goed zingen. En jij zit gewoon. No. No. No. Ik ben gewoon goed in zingen, klaar. En jij bent gewoon fucked up in zingen. Want je komt je... gewoon als een Run, run, run. Run, run. Ik deel nog zo. Ik... ik kan geen spek misschien. Dat was het. Robin! Ah, oh, sorry. Nee. <laughs> <laughs> hey, dat was het weer voor vandaag. Hey! was weer gezellig. was weer gezellig, dus uh... <laughs> Bedankt voor het kijken, duimpjes omhoog. druk op subscribe en laat in de comments achter wat we als volgende challenge moeten gaan doen. Oh ja, en Michelle heeft verloren. Oh ja, ik heb verloren. Dus dat houdt in oh, dat jullie een worden. challenge moeten bedenken wat Michelle moet doen als haar straf. Ja, want ik heb en verloren. De comments met de meeste likes op wat ik moet gaan doen. Klinkt dat logisch? Ja. Ja? Die win en dat moet ik dan gaan doen. Dus alsjeblieft eens mail met mij. Niet de moeilijke dingen, niet te fietse niet de rare dat heel moeilijk voor haar. Dus comment hieronder wat ik moet gaan doen als straf. En de comments met de meeste likes. Die, die moet ik consa. uitvoeren. Dus dat betekent dat ik ben genaaid, Want mensen gaan echt gekke oh. dingen verzinnen. Wij zien jullie dus volgende keer in de volgende challenge. En tot dan. Doei!